Nou, vandaag hebben we een bijeenkomst met de deelnemers van Samen voor Goud. Er zijn ongeveer 25 deelnemers hier samengekomen op, op Papendal. En daarbij zijn ook vier Paralympische sporters aanwezig. Samen voor Goud is een initiatief van NOC en NSF om meer mensen met een beperking aan het sporten of bewegen te krijgen. En daarbij krijgen ze een beetje hulp van een Paralympische topsporter. De topsporter fungeert eigenlijk als duwtje in de rug. ...om de mensen meer te motiveren, stimuleren. En wat we daarbij doen, is deelnemers doen we koppelen aan een Paralympische sporter... ...waardoor je een soort van buddy-systeem krijgt... ...en het een soort van maatjes worden... ...waarbij de deelnemer van allerlei dingen kan vragen over, over sport aan zijn maatje... ...en ze gaan ook nog een keer samen sporten. goed oh. hoor, kijk! Het is uh, voor mij een project waarin ik uh, een atleet, of een beginnende atleet uh, die uh, niet direct naar de spelen hoeft of wat dan ook, maar die eigenlijk gewoon lekker wil sporten als een soort van coach kan helpen met mijn uh, ervaring en de, de lessen die ik inmiddels heb geleerd. Het het ik ben gekoppeld aan Dave snoeren. De... Dave doet uh, uh, aan wielrennen. Hij wil graag uh, samen met zijn vrienden weer uh, kunnen wielrennen. Dus uh, dat, is, dat is zijn doel. Um, en net een uh, mooi gesprek gehad over, uh, nou ja, hij heeft tot wat klachten aan zijn stomp, hoe ik hem daarmee, uh, nou, hoe mijn advies hem hopelijk een beetje kan helpen daarbij. Ja, het is echt wel een leuk, uh, een leuk uh, project samen voor gaat. We gaan even voor. Dan is dit wel een hele vervelende plek waar die is. Ja, sure. Ik zit uh, twee jaar nu in een rolstoel. Er is een klein foutje in een operatie geweest, uh, waardoor er een zenuw van mij uh, in mijn bovenbeen is uh, ja, kapot gegaan. En, ja, daarom ben ik lopend het ziekenhuis ingegaan en uh, nou, zeg maar rollend het ziekenhuis uit. Ja. Ik ben gekoppeld aan uh, Mark van der Kuilen, en, uh, dat is een uh, Paralympische Basketballer. Uh, daar ben ik ook door uitgenodigd om te komen kijken in Almere bij, uh, bij de wedstrijden vlak voor de uh, Spelen. Ja, dat, dat, is, dat was fantastisch geweld. Dat is, uh, hoe, hoe die sport wordt gedaan en hoe, met wat voor een snelheden en met uh, techniek, dat is zo gaaf om te zien. En dat gaf mij weer energie om toch uh, te denken van ja, maar ik moet ook verder met mijn sport. Ja, ik ben bij het begonnen in Almere. Uh, het was er niet. Uh, ik vond dat het er wel moest zijn. En gelukkig hebben wij in Almere een coördinator uh, uh, voor aangepaste sporten die echt meteen enthousiast was met mijn verhaal dat ik wilde starten. En dat ging eigenlijk zo goed en zo snel dat wij in een paar maanden tijd al uh, zijn gestart. En dat, is echt, uh, ja, dat is echt heel erg gaaf. Samen voor Goud heeft voor mij betekend dat ik uh, uh, weer ben gaan sporten. Uh, heeft voor mij betekend dat ik een, uh, uh, een handbikevereniging ben gaan starten. Heeft voor mij betekend dat, dat ik nu weer lekker in mijn vel zit. En dat ik uh, ja, veel meer vrijheid heb.